Welkom bij dit symposium georganiseerd door Spaar het Klimaat. Het klimaatbeleid dat heeft een, een hele prominente plek gekregen in het, in het regeerakkoord. Maar de vraag is wel of de gebouwde omgeving of het, die er toch niet te bekaard van afkomt in dat, in dat nieuwe beleid. En, en dat is vandaag eigenlijk het hoofdthema, welke rol is daarvoor weggelegd voor de lokale en regionale overheid. Het is echt een verhaal van en, en, en. Elk huis, elke lamp... Elke warmteinstallatie, alles bij elkaar moet gaan opleveren wat we nodig hebben. Afstappen van aardgas, de term van het gas af of gasloze woning, is heel snel bekend geraakt. De wetgeving is natuurlijk nog niet zo dat je gasaansluitingen gewoon verboden zijn. Het was natuurlijk ook een verplichting, maar die verplichting gaat er hoogstwaarschijnlijk binnenkort wel af. Dus de wethouder die gaat winnen, dat is degene met de eerste gasloze gemeente. Als we het over het gas hebben en we moeten er vanaf, waarom doen we niet net als 50, 60 jaar geleden toen we aan het gas gingen? Een rijk dat in één keer zegt van we gaan het doen en we organiseren het. Mijn ervaring is wel, en in die zin ben ik wel een beetje een illusiearmer, dat marktpartijen alleen in beweging komen als je business cases voor ze creëert. Wat is de rol van de wetenschap? Eén ding is wel duidelijk dat wetenschap ook gebruikt wordt om uitstelgedrag te vertonen of te zeggen laten we het even niet doen. De energetische renovatie die is heel simpel. Uit onderzoek is gewoon gebleken, het geeft een zinvolle groei in de werkgelegenheid. Je energiekosten worden er lager van, het heeft een vermindering van de emissie tot gevolg. En we, als we bang zijn voor een zeespiegelstijging, nou, het is vermijding van enorme kosten in de toekomst. Het is een citaat uit hun rapport. Opbrengsten van toekomstig onzeker en ambitieuzer beleid mogen niet worden meegerekend. Je moet even goed die zin tot je laten doordringen. Dus hij mag wel als meevaller meegenomen worden als je het uit gaat voeren. Maar hoe krijg je het uitgevoerd als je het van tevoren niet mag rekenen? Dat is een business case die wij in het bedrijfsleven eigenlijk niet kennen. Nou, helaas uh, moet ik u gelijk geven, van de Rijksoverheid hoeven we het niet te hebben. Wat de Rijksoverheid nu eigenlijk veel te veel doet, is het probleem over de schutting gooien. Ze zeggen nou, dit zijn onze ambities, gemeenten, provincies, zoek maar uit, regel maar. Een heel klein voorbeeld is bijvoorbeeld de gasaansluitplicht, die gaat heel binnenkort uh, vervallen. Maar er zijn gemeenten en zijn provincies die zeggen, nou, zorg nou dat je daar een verbod van maakt. Wat denkt u van... Het verplicht maken van het uitfaseren van de lage eh, energielabel. Mijn angst is als we nu dat gaan verplichten voor woningen, eh, dan denk ik dat we een deel van het draagvlak eh, weghalen voor eh, de energietransitie. Dan laten we dan gewoon regelen dat je eh, op een goede manier een gebouwgebonden financiering. Dat kun je heel prima landelijk regelen. Als ik een briefje in de bus krijg van het netbeheersbedrijf: <lacht> Over vijf jaar is uw gasleiding afgeschreven, dus over vijf jaar heeft u geen gas meer. Dan word ik een hele boze burger, want dan denk ik, shit, wat hebben ze nou? Ik kan als consument niet alleen bepalen, ik wil gas uit mijn wijk, want ik ben milieufanaat. In de geerkort staat letterlijk, gemeentes, provincies en waterschappen moeten regionale transitieplannen maken. En ik vul dat concreet in, er moet per straat, per wijk, per dorp een plan komen. Ik ben ook altijd tegen verhalen van gas uit de wijk. Hoezo gas uit de wijk? gas uit de wijk. Moeten we niet een combinatie hebben van subsidies en ook uh, uh, ja, stringentere maatregelen? Ik zou graag de handen willen zien van de mensen die echt een energieneutrale woning hebben. Eigenlijk is het toch wel schrikbarend. Wij zijn degene die het voortouw moeten nemen en we hebben zelf nog niks gedaan. Het blijkt gewoon, subsidies en de stok en de verplichtende maatregelen, dat is uiteindelijk het meest effectieve. En die rol die is echt weggelegd voor de gemeente. Dan gaan we naar de paneldiscussie. Nou, zoals gezegd hebben we vier stellingen bedacht. Dat zijn allemaal stellingen die een klein beetje in de richting van de financieringen gaan. En de, um, wat de gemeente nou uh, zou kunnen uh, doen. Um, en uh, we gaan aan uh, de panelleden vragen om uh, daarop te reageren. Ik zie heel veel groen. Ik zie Twee ja, het risico schuilt in deze maatregel, denk ik. Dat je zeg maar, de mensen met de smalle beurs dat je die uiteindelijk de prijs laat betalen voor de investeringen die mensen doen zeg maar, met de wat bredere beurs. Dat eigen verantwoordelijkheidsgevoel, dat kan zo'n maatregel als dit, kan daar heel erg bij helpen. En laten we ons vooral niet leiden door angst. Koopwoningen en huurwoningen zijn echt iets anders. Ik zou echt met woningbouwcoöperaties in Rotterdam heel anders om willen, willen gaan als met de eigenaren van eigen koopwoningen. Ja, ik vind het, dit een, een, een veel slimmere uh, maatregel dan, dan die vorige, um, want het stimuleert uh, mensen om ook iets te doen zonder dat ze het idee hebben dat ze daarvoor moeten bloeden, terwijl ze dat feitelijk wel, wel doen door... Door die lening. Mijn buikreactie is van uh, uh, gemeentes die leningen gaan verschaffen, is, uh, is, is, is, is niet de marktwerking. Ik weet niet of de gemeente dat altijd moet doen. Wat mij betreft uh, zou je ook kunnen kijken of een bank bijvoorbeeld komt met een, een, een abonnement. In feite bestaat een soort gebouwgebonden financiering al. Er zijn mensen die bijvoorbeeld een hoog rendementsketel hebben die niet van de mensen zelf is. Je kunt erin kopen voor een aantal duizend euro, maar hij kan ook van het energiebedrijf zijn. Nou, dat is behoorlijk verdeeld. Ik ben juist dat de bouw met herbruikbare materialen moet gaan werken. Jij gaat nou alsjeblieft niet naar nul brengen. Want dat gaat echt in de hand werken dat er nog veel meer verspeeld gaat worden. Onze scheidend voorzitter, eh, Dick Tommel. Het, het moet er een keer van komen. Het laatste verhaal. Eén keer nog. U bent hier allemaal gekomen omdat u en het klimaat... ...en waarschijnlijk mij ook persoonlijk een goed hart toedraagt. En ik dank u daar buitengewoon voor. Mijn stelling is de volgende. Het klimaatprobleem is wereldwijd geaccepteerd als zijnde waar... ...en het meest bedreigende probleem dat wij kennen. Die, die golf van bewustwording. Dat er echt aan het klimaatprobleem wat moet gebeuren. En dat men er ook aan kan wel meewerken. Die is er. De verandering komt. Hij gaat sneller dan u en ik ooit hadden gedacht. Ik wens u veel succes voor de toekomst. Dank u wel.